Welkom bij Waardewijzer Het Spel. Jouw onderwijsinstelling maakt gebruik van grafische software. Het is hele populaire grafische software en wordt wereldwijd gebruikt door studenten, medewerkers en onderzoekers. De leverancier van de software gaat echter dit jaar flink de prijzen verhogen. Dat is een groot nadeel. Er is een alternatief, een open source alternatief zonder licentiekosten. De software is echter minder bekend bij studenten en medewerkers. Toch heeft jouw instelling besloten hier gebruik van te maken. Ben je het hiermee eens of oneens? Veel plezier bij het spel.